Daar um, zijn we weer. weer. Ah, nu, uh, uh, we gaan nu lopen verder het gebied op. We lopen langs Rhythms of the Resistance. Uh, de samba Band, mensen zijn lekker aan het dansen. Ik dacht dat is de ideale. En we hebben ook al onze sporen achtergelaten. Hier staat Fossil Free. Ergens anders, dat had ik ook al getwitterd. Uh, hier staat Keep it in the ground. had ook wel een hele boodschap geschreven voor de haven arbeiders uh, dat de actie niet tegen hun is en dat we voor een kolenfonds zijn. Er staat Red Line Against Fossil Capitalism. Ik zou even stoppen met praten zodat je dingen kan horen. Het kan dus ook heel leuk zijn en heel gevaarlijk, kijk hoe onschuldig en lief we erbij dansen. Um, wat ik dacht dat goed was om te zeggen op deze locatie uh, is iets over de historische achtergrond daarvan. Namelijk dat Nederland met zijn uh, eerst met een echte beurs, eerst met een echte aandelenmarkt, uh, eerst met de economische crisis van de tulpencrash, dat Nederland ook natuurlijk degene is uh, met de VOC de WIC en dat dat uh, natuurlijk ook een groot onderdeel is van het probleem, namelijk het idee dat andere landen of andere mensen of dat er ergens een onontgonnen gebied is dat jij kan gebruiken uh, omdat het anders is en dat er een soort van hiërarchieën zijn en dat je als dit uh, land ergens anders heen kan om daar mensen te koloniseren. En dat, uh, dat vind ik dan ook het beetje problematische aan de term, term als bijvoorbeeld het Anthropocene. Anthropoceen is de term die gebruikt is voor dit tijds, dit, dit soort van geologische, tijds, geologisch? ja, geologische tijdsvak waar we in zitten. Maar je hebt het Holocene, al die andere scenen. dat zijn tijdsperiodes waarin bepaalde dingen, uh, ja, een soort van klimaataanduiding van die tijd. En het Anthropoceen. Uh, zegt van oké okay, dit is voor het eerst dat we in een periode zitten waar uh, klimaatverandering, uh, waar, waar het klimaat verandert door de mens, dus door de anthropos. Maar wat het gevaar daarvan is, is dat we doen alsof wij mensen iets verpest hebben. Terwijl het is natuurlijk niet wij mensen, het is wij westerse wereld die iets verpest hebben. Namelijk wat uh, daarom denk ik dat het ook misschien beter het White Capitalist ocean genoemd kan worden. Omdat uh, ja, er lopen al best wel lang mensen rond die niet op dezelfde manier zoals hier in de Amsterdamse haven met al deze enorme kolenhoeveelheid en met de dieseloverslag Er zijn heel veel landen die het niet op deze manier aanpakken. Er zijn ook heel veel mensen die het niet op deze manier aanpakken en die in plaats daarvan gewoon ja, hun ding doen zonder de aarde kapot te maken en om het dan antropoceen te noemen, ja dat is een beetje gek um, Maar we zijn dus bij de haven waar ja VWC met het kolonialisme en zo begon. En dat lijkt me dan wel een goede, ja, een goede verband om te kijken hoe het kolonialisme en klimaatverandering samenhangen. Maar daar moet je eigenlijk hele intelligente artikelen over schrijven. Dus dat zal ik niet doen. Ik uh, ga weer doorlopen naar de rest van het kamp. De rest dus maar waar we staan. Daar zijn we aan het overleggen over wat we verder gaan doen, of we om drie uur, ja, het is al drie uur geweest, om zes uur weggaan. Dus uh, ik loop nu terug van Rhythms of Resistance, die je daar nog steeds wordt dansen, naar de rest van het kamp langs een intimiderende bulldozer. En uh, daar zijn ze dus bezig met consensus zoeken over of we weggaan. En dat is ook iets wat ik hoor van heel veel mensen die meedoen aan de actie, is dat ze het super mooi vinden dat we... Niet alleen protesteren tegen klimaatverandering en een soort van meer structurele analyse maken over hoe nou ja, het kapitalisme ons allemaal kapot maakt. Maar dat we ook kijken naar wat kan dan wel en op welke manieren kun je nog meer samenwerken zonder overbetaalde managers. En je kunt bijvoorbeeld samenwerken uh, door uh, met general assemblies bijeen te zitten, waar afgevaardigden van verschillende groepen bijeenkomen om te vertellen wat hun groepje vindt. In het vorige filmpje ook al werd uitgelegd. En dat is eigenlijk een hele goede. Nou ja, om te zien dat dat werkt. Dat is eigenlijk heel erg cool. En dat is ook hoe de, op, hoe de actie en de voorbereidingen van het klimaatkamp zijn opgezet. Uh, met verschillende autonome groepen. Die dan een delicate sturen naar een groter overleg. En uh, nou ja, zoals je ziet. Dat werkt eigenlijk best wel. Want we zijn er nu allemaal met meer dan 300 mensen. Het kamp bestaat nog steeds, alles is goed georganiseerd. Het is best wel vet en echt een hele inspirerende ervaring om te merken dat directe de democratie gewoon kan. En nou ja, dat we dat gewoon aan het doen zijn in Nederland.